Het Bijbelvers voor vandaag staat in Klaagliederen 3, vers 22 en 23. Genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Elke dag is er de gelegenheid om de deur naar het verleden te sluiten en een gloednieuwe start te ervaren. Het feit dat God de dag in 24 uur segmenten heeft verdeeld, toont aan dat we geregeld overnieuw moeten beginnen. Er komt altijd een nieuwe dag, een nieuwe maand en een nieuw jaar. Maar om gebruik te kunnen maken van dit opnieuw beginnen, moeten we het besluit nemen om dit te willen doen. Worstel jij met schuld of veroordeling? Voel jij je slecht over iets wat je jaren geleden hebt gedaan of over iets wat je gisteren deed? Het maakt niet uit hoeveel tijd daar overheen is gegaan. Het verleden is nog steeds het verleden. Wat gedaan is, is gedaan en alleen God kan er nu voor zorgen. Jouw deel is om je fout toe te geven... Spijt ervan te hebben en Gods vergeving te ontvangen en verder gaan. In klaagliederen bemoedigt de profeet Jeremia ons met het nieuws dat Gods goede tierenheid nieuw is, elke morgen. Elke dag geeft Hij je een frisse start. Ik ben blij dat God ons dagelijks een nieuwe hoeveelheid weldaden stuurt. We kunnen elke dag een nieuw begin maken. Laten we samen bidden. Heere God, ik ben zo blij dat uw weldaden elke morgen nieuw zijn. Ik kan elke dag fris beginnen vanwege uw liefde, goede tierenheid en trouw aan mij. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.